Of je nu bij je thuis, op school of in de supermarkt bent, iedere dag kom je goederen tegen die via de haven van Antwerpen tot bij jou geraken. Niet elk product dat we bij ons kunnen kopen, wordt ook hier gemaakt. Ze komen per schip van over de hele wereld naar onze haven. Die is gigantisch groot. Meer dan 20.000 voetbalvelden. Daarmee is ons havengebied zes keer groter dan de binnenstad van Antwerpen zelf. Maar wat gebeurt er dan met al deze goederen, eens ze aankomen? Sommige goederen blijven nog even in de haven, waar ze in silo's, tanks of loodsen worden opgeslagen. Of ze blijven in grote containers op de kade staan. Anderen worden meteen verwerkt door de industrie die aan de haven ligt. Aardolie bijvoorbeeld, wordt meteen verwerkt tot benzine of plastic korrels, waarna ze buiten de haven verder worden verwerkt. Deze goederen, maar ook andere die enkel via de haven aan land moeten geraken reizen per trein, vrachtwagen, pijpleiding of via de binnenscheepvaart verder naar het binnenland om verkocht of verder verwerkt te worden. We willen naar een meer duurzaam goederenverkeer. Daarom zorgen we ervoor dat meer goederen hun eindbestemming bereiken per spoor of per schip. De haven van Antwerpen is de grootste van België, de tweede grootste in Europa en hoort bij de top 20 van de wereld. Wat meer is, ze blijft maar groeien. Een container kan 300 volle winkelkarren aan goederen bevatten. De grootste containerschepen die hier binnenkomen zijn bijna even lang als de hoogte van het atomium en de Eiffeltoren samengeteld. Zij kunnen er zo wel 20.000 vervoeren. Speciaal voor dit soort schepen heeft de Antwerpse haven het deurgangdok en de Kiel Drechtsluis aangelegd. Allebei de grootste van de wereld. Dus de volgende keer als je online gaat op je tablet, je nieuwe sportschoenen gaat uitproberen of geniet van een koud glas fruitsap, bedenk dan even dat je waarschijnlijk een stukje Antwerpse haven in je handen hebt.